En ik heb gezegd, een, een 37 jaar, genoeg is genoeg. Ik ben wel een beetje gespannen. Ik heb heel toevallig twee buddies. Ik kan Ingrid bellen, of ik kan Mevis bellen, of mijn dochter. Toen ik gestopt was met roken, toen ik, als ik het soms uh, moeilijk had, dan bleef ik maar met mezelf praten, zeg maar. Je kan het, je wil het. En dan... Die sigaretten zijn niet je baas. Weet je hoeveel geld je, de, de, hoeveel geld je hebt uh, uh, vermoord, verbruikt, alleen om roken? Duizenden. Ik uh, ben nu bezig om een, uh, een seniorenwoning uh, te zoeken. Daaraan wil ik het, uh, dat geld besteden. Dat is mijn, mijn streven, dat is, dat is mijn doel. Als je even niks te doen hebt of zo, nou, ik steek me de sigaret op. Als je op de bus staat te wachten, en het duurt te lang, je steekt de sigaret op. Als je op iemand zit te wachten, je steekt de sigaret op. Dat monstertje, dat komt af en toe naar boven. Nou, wat in je lichaam zit, dat vraagt om nicotine. En, uh, en dan word je weer eventjes bevredigd. Maar ja, na een half uurtje weer er weer heen. Als je van plan bent om te stoppen. En je voelt de drang opkomen om een sigaret op te steken. Stel het even uit, tien minuten. Ga naar de keuken, drink wat water, eet iets. Na tien minuten is dat gevoel weg. Na een kwartiertje komt het gevoel weer. Weer uitstellen. Het is steeds uitstellen, uitstellen. En als je dan een dag verder bent op die manier, dan ben je de volgende ochtend toch een beetje trots. Maar zo! Dat heb ik voor elkaar. Die cursus, die cursus begon in oktober en die was 2 december afgelopen. Het liefst had ik gehad dat die cursus in de eerste week van januari afgelopen was. Ik heb dus zes weken niet gerookt met die cursus. En iedereen was trots op me enzo. en zo. Uh, en ik had er geen, geen moeite mee eigenlijk. Maar ik heb het zes weken volgehouden totdat uh, de cursus afgelopen was en toen ben ik begon dat het de decembermaand was. Gezellig met de kerst, oud en nieuw.